Nou, uh, nu gaan we echt beginnen. Uh, ik wil jullie vragen om je mobiel of uh, browser te openen en naar menti.com te gaan. Uh, en de code staat in beeld. Uh, dat is 8846658. Uh, de code blijft straks ook in beeld bij de vragen. Uh, de eerste vraag uh, die ik jullie uh, ga stellen, uh, is een beetje een opwarmertje. Uh, Welke trust identity diensten van SURF gebruik je op dit moment? Je mag er meerdere kiezen, je hoeft niks te selecteren, um, ik ben benieuwd. Kijk, de eerste komen al binnen, um, ja, veel gebruik, SURF Connect, kan ook bijna niet anders, uh, want alle instellingen zijn op SURF Connect aangesloten, uh, toch ook al wat Eduard die gast uh, toegang uh, en zelfs al wat Surf Research Access Management. Nou, dat is uh, leuk om te zien. Er zijn instellingen die nu ook meedoen, of hebben meegedaan aan de pilot. En die straks de dienst echt gaan gebruiken. Uh, en toch ook wel aardig wat Surf Security instellen. Nou, een mooi resultaat. En uh, 25 deelnemers die deze vraag hebben beantwoord. Uh, kijk, er komen er zelfs nog meer bij. Uh, dus nu gaan we naar uh, de ideeën. Jullie ideeën over SurfConnect, SurfSecurity, maar ook andere uh, dingen die we besproken hebben. Dus denk aan EduID uh, of uh, Surf Research Access Management, maar ook innovatieve ideeën, waar Esther het bijvoorbeeld over had. Uh, ik begin even om het uh, af te waken met SurfConnect. Uh, eigenlijk is het in twee gedeeld. Eerst uh, jullie ideeën over SurfConnect en dat mag van alles zijn. Dus ook bijvoorbeeld diensten die je wel aangesloten wil aangesloten hebben, meer informatie, documentatie. En het tweede gedeelte is wat breder, dus dan uh, kan je ook de innovatieve ideeën. Uh, ook bijvoorbeeld ook voor onderzoekers, voor onderwijs specifiek. Dus, maar we gaan eerst even naar jullie ideeën uh, waar het gaat om uh, SurfConnect. Ja, wat moeten we verbeteren of toevoegen? Dus uh, denk even na uh, en vul je ideeën in. Uh, als het kan, zal ik uh, ook nog uh, op wat ideeën ingaan. Uh, nou, verras ons eigenlijk en kijk ook wat, wat binnen jouw instelling waar echt behoefte aan is, waarvan je merkt van de markt kan het niet leveren. Uh, of de markt levert het, maar wij als instelling willen dat bijvoorbeeld niet gebruiken. Uh, dus ja, we zijn heel erg uh, nieuwsgierig uh, wat jullie uh, hierover te zeggen hebben. Dus denk breed, van uh, documentatie tot support, uh, tot ondersteuning, uh, maar het mag ook heel technisch zijn, uh, meer inzicht. Uh, Kijk, die eerste komt binnen. SurfConnect ook toegankelijk maken voor externe, zoals ouders en praktijkopleiders. Hele goede, maar uh, best een pittig onderwerp is, er een tijdonderwerp. Daar uh, we werk je eigenlijk al best wel tijd aan. We denken wel dat met EduID, uh, wat toch wat breder gericht is, dat we dat we daar uh, meer mee kunnen doen. Ook naar externe. Uh, dus heel goed uh, om ook weer te zien dat, dat dit nog steeds leeft uh, en dat we, dat we hier naar moeten kijken. Deprovisioning, interessant, ja. Ja, je ziet dat deprovisioning in federatieve context, zoals SurfConnect, best wel lastig is. Uh, dus wat je vaak deprovisioning met iemand geeft een seintje en gooi je de gebruiker weg. Bij al die diensten waar die gebruiker wordt is ingelogd, is best wel lastig. Uh, maar we hebben wel wat ideeën en ook best practices waar instellingen naar kunnen kijken en ja, dienstontwikkeling, uh, dat zou mogelijk ook een optie kunnen zijn. Pseudonymisering self zou ook heel interessant. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik uh, ben wel benieuwd wat daar, uh, wat iemand daar precies uh, mee zou willen. Meer samen doen met Kennisnet, MBO. Nou, dat is ook heel interessant. Uh, Praten we praten zeer regelmatig met Kennisnet. Uh, die hebben natuurlijk ook een eigen federatie van, uh, voor PO, VO en MBO. Uh, maar we merken ook, doordat die functionaliteiten uit elkaar lopen, uh, bijvoorbeeld SurfConnect heeft die Connect en in de Kennisnet-federatie niet, dat dat soms best lastig is voor instellingen. Dus uh, daar zijn we met hen in gesprek uh, om te kijken hoe we dat dichter bij elkaar kunnen krijgen. Uh, ik ga nog niet zeggen dat we één federatie gaan doen, maar uh, wel dat, dat de verschillen in ieder geval binnen groot worden. Kijk, je hebt provisioning met Skim, ja, die, die pakken we wel vaak samen met, met deprovisioning. Uh, zeker als je het als nieuwe dienst zou willen doen, dan, dan ga je dat eigenlijk samen doen. Maar dat betekent dus wel dat we live contact moeten hebben eigenlijk met die instelling. Uh, en Skim is, is een mooi protocol. Uh, toen we er ooit naar keken, een aantal jaar geleden, uh, was dat nog niet volwassen genoeg. Maar ik denk dat dat ook wel weer een stuk verder is. IAM-community ja, opbouwen. Ja, ik pak er gewoon af en toe wat uit wat ik er voorbij zie komen. Ja, ja daar willen we echt mee uh, aan de slag. We merken ook, we hebben heel veel kennis over Surfconnect, over ENOID, SRAM, maar de kennis zeg maar binnen de instelling wat lokaal gebeurt, um, is bij ons ook wel beperkt. Want daar weten jullie eigenlijk veel meer van. Uh, hoe mooi zou het zijn als, als jullie elkaar kunnen helpen? Nou, volgens mij zijn al heel veel mooie dingen binnengekomen. Ik ga het uh, we gaan het zeker bundelen en uh, kijk, ja, aangeven wat we gaan ermee doen. Kort termijn, lang termijn. En het is ook zo, soms doen we ook dingen niet. Nou, dan zullen we dat ook uh, aangeven. Uh, ik ga naar de volgende vraag. Zijn er nog andere dingen die we moeten doen? Ja, de tijd gaat uh, best wel snel. Uh, oh, nou, we hebben nog wel eventjes, zie ik. Uh, dus zijn er nog andere dingen op het gebied van Trust and Identity, toegang, onderzoekers, uh, machine to machine, noem het maar op. Uh, misschien ben je geïnspireerd geraakt uh, door, vandaag door de praatjes van Esther uh, en Peter. Uh, en, en heb je nieuwe frisse ideeën bedacht. Van hé, hey, dat zouden we eigenlijk eens uh, moeten doen voor onze, voor onze onderwijs en onderzoek in Nederland. Dus ik uh, ben benieuwd wat voor ideeën jullie hebben. Uh, wij hebben natuurlijk ook uh, heel veel uh, goede ideeën. Vaak worden die ook al ingegeven door... Ja, trends die we zien, maar ook uh, internationaal. We werken heel veel internationaal samen. Uh, en ja, daar komen ook goede ideeën ook uit andere landen uh, waar, uh, waar ze werken met onderwijs en onderzoek. Uh, dus daar trekken we ook wel samen op. Koppelen met ECKID, nummervoorziening. Ja, interessant. Ja, wat misschien allemaal leuk is, ja. Ik praat gewoon door als ik iets interessants zie. Uh, het is al mogelijk om het ECK-ID als uh, attribuut door te geven via SurfConnect. Dus als er vooral MBO-instellingen zijn die dat willen doen, neem contact met ons op. Uh, als je dat ECK-ID via de Identity Provider aan ons geeft, dan kunnen wij dat doorgeven aan een service provider. Uiteraard binnen de mogelijkheden uh, en, en de regels van het ECK-ID, uh, maar we kunnen daar al best wel veel. Uh. Surfconnect is attribuutprovider voor educatieve attributen. Ja. ja, ik zit even te denken wat we precies daar bedoelen. Uh, binnen Surfconnect kan je al uh, attributen aanleveren. Je zou bijna kunnen zeggen dat Surfconnect wel een soort attribuutprovider is, uh, waarbij je ook kan kiezen om één attribuut uh, door te geven aan een SurfProvider, of via SAML of via OpenID Connect dus als iemand daar meer over wil vertellen wat het idee is dan hoort het graag uh, betrouwbaarheid van identiteit verbinden aan Eduberts ja dat is ook een hele goeie uh, Peter heeft al iets verteld over Eduardie en eigenlijk is dat een heel ja in de basis heel onbetrouwbare identiteit en die willen we eigenlijk verhogen uh, dus wat we bijvoorbeeld doen is een koppeling met de instellingsidentiteit, maar je zou dat misschien nog wel hoger willen hebben. En dan kom je toch gauw bij uh, bijvoorbeeld, uh, ja, misschien wel DigiD of uh, BankID, uh, maar die zijn weer niet zomaar te gebruiken. Dus dat zijn hele interessante vraagstukken waar we, waar we naar moeten kijken en ook in combinatie met EduBatch uh, vind ik een uh, hele goede. Uh, want ook als zo'n edu badge. nu zit het in de pilotfase, de dienst is in productie, maar wat is nou de waarde van die, uh, van die edu badge? En als dat veel waarde gaat krijgen, wil je ook die koppeling met een betrouwbare identiteit gewoon heel goed geregeld hebben. Laagdreppelige tweede factor voor studenten. Ook een veelgehoorde uh, vraag voor security, uh, Staat op de roadmap, maar we zitten daar soms ook een beetje... Uh, als SURF in een soort dilemma van ja gaan we ons dan echt richten op die betrouwbare identiteiten waar SURF voor staat, uh, of gaan we het heel breed doen uh, en, en dus ook die laagdrempelige tweede, uh, tweede factor? Dus dat is iets waar we komend jaar heel serieus naar gaan kijken. Technisch kunnen we het natuurlijk imp implementeren, maar het heeft ook wel te maken met ja, wat, wat is de positionering van die dienst? Wat is de waarde van de dienst? Uh, en ja, het laatste wat we willen is eigenlijk één op één bouwen wat de markt wel biedt. Dus we willen echt iets toevoegen voor hoger onderwijs. Um, maar uh, heel goed om te weten dat die vraag speelt en um, ja, als, als instelling ook heel concreet, uh, ons laten weten, wij zijn die instelling en we hebben dit nodig, want dan gaan we zeer die uitrollen over onze studenten, dan is dat voor ons in ieder geval wel uh, een punt om daar echt aan te werken, als het, als het heel concreet wordt. Nou, volgens mij uh, hebben we hier de punten besproken. Dan ga ik uh, naar de volgende slide. Ja, dat is een hele interessante slide. Die heb ik eigenlijk tussen gezet om ook een beetje aan te geven dat onze tijd uh, ook wel beperkt is. We zijn met het best een best groot team. Uh, maar naast dat we gewoon diensten draaien, die we zelf ontwikkelen. Uh, en, uh, ja, en support leveren. Met leveranciers hebben we heel veel uh, gesprekken. Uh, en, he, en daarna doen we ook innovatieve nieuwe diensten zoals AWD en uh, Surf Research Experiment. Onze tijd is beperkt. Dus ik gewoon dus een beetje om een idee te krijgen van nou, hoe zouden jullie onze tijd nou verdelen? Uh, deze Mentimeter-vraag werkt als volgt: je hebt 100 punten te verdelen. Door op plus 10 of min 10 te drukken, kan je even snel uh, wat punten toevoegen. Ja, hoe zou jij die 100 punten verdelen als je uh, over onze tijd ging? Dus ik ben benieuwd uh, hoe jullie dat zien. En ik uh, kan me voorstellen dat er ook wat verschillen zijn tussen de verschillende instellingen. Uh, het is voor ons ook wel spannend. Nou, ik ga niet zeggen dat we deze verhouding aan gaan houden volgend jaar, maar... <laughs> uh, het is wel iets om rekening mee te houden. Uh, ook omdat de tijd beperkt is. Interessant. ja nu is iets anders is natuurlijk lastig maar mag je altijd in de chat even achterlaten als je iets anders hebt gekozen wat je dan uh, waar aan we dan moeten besteden dan kunnen we dat ook meenemen edu toegang voor onderzoekers het is een spannende strijd ja, Surfconnect nog betrouwbaarder en veiliger staat uh, wat lager nou, ik, ja ik interpreteer dat uiteraard als een compliment uh, <laughs> Maar uh, ja, dat is iets wat wij, waar we altijd aan werken. Dus zelfs als jullie die op 0% zetten, dan uh, gaat het niet gebeuren. Uh, we besteden altijd een groot deel aan onze tijd om, uh, om dat te doen. Edo die toegang voor onderzoekers, nou interessant om te zien dat die eigenlijk gelijk opgaan. Ik weet natuurlijk niet wie er allemaal precies ingelogd zijn, maar uh, ook wel mooi om te zien dat niet één iets heel erg uitspringt. Maar juist uh, ja, de strategie die wij als, als SURF hanteren door eigenlijk heel breed bezig te zijn met Trust and Identity, uh, dat dat jullie ook wel uh, aanspreekt. Nou, ik ga, ik ga in ieder geval ook uh, de uitslagen uh, meenemen en uh, delen met het team. Ik heb nog één vraag, de laatste vraag. We zijn ook bijna uh, klaar met deze sessie. Uh, en dat is eigenlijk, uh, ja, over welke onderwerpen zou je nou met ons verder willen praten? En, Da daar hint ik ook wel wat ik een aantal keer heb van ja, we zouden best wel een community willen hebben of een mailinglijst, uh, ja, wat voor onderwerpen vinden jullie interessant? Uh, juist doordat we zo breed zijn, het gaat, gaat om beleid, het gaat om onderwijsonderzoek, maar ook het hele technische aspect van Identity Access Management maakt het soms wat lastig om dit op te starten, dus uh, als we weten van waar zit nou die behoefte, dan kunnen we kijken van ja, kunnen we met één community aan de slag of moeten we meerdere workshops of onderwerpen gaan inplannen. Um, dus dit geeft ons een beetje een beeld van hoe kunnen we dit lekker opstarten. Kijk, interessant. Ja, nieuwe technologieën diensten, dus eigenlijk dat innovatieve. Uh, Willen jullie graag bij betrokken worden veilig inloggen? De MFA, logging, autorisaties. Ik zie dat ook wel echt als een community onderwerp. Waar het SURF natuurlijk input levert. Maar waar jullie volgens mij elkaar ook heel veel te vertellen hebben. Uh, want er zijn instellingen die daar al heel ver mee zijn. Met multifactor authenticatie, uh, context-based. Uh, technische onderwerpen. API, uh, protocollen, identifiers. Identifiers is ook waar we veel vragen over krijgen. Waar wij altijd waren van nou, je moet een identifier hebben. Uh, misschien zoals UID of uh, misschien een persistent identifier. Zie je dat de grote cloudpartijen heel erg naar mail gaan. Nou, dat, dat strookt niet helemaal lekker. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat ook een heel interessant onderwerp is om met elkaar verder over te praten. Nou, volgens mij hebben we een hele mooie set aan balletjes. Uh, overal is wat, dus uh, we, volgens mij moeten we hier gewoon mee aan de slag. Uh, maar is de tijd bijna op, ik weet niet of er nog vragen zijn binnengekomen. Ja, er is één vraag binnengekomen. Wat wordt er eigenlijk inhoudelijk bedoeld met de integratie van SurfConnect met IAM-systemen? Wil je daar heel kort iets over zeggen? Ja, inhoudelijk betekent niet dat wij uh, echt in die software van de IDP iets gaan maken. Maar het is echt van, hoe kan je het naast elkaar inzetten? Dus integratie is misschien niet in de technische uh, zin. Maar uh, meer bijvoorbeeld, ik denk dat Surf Security, ik, ik uh, rol voor mijn studenten Microsoft MFA uit. En ook Microsoft MFA voor, voor medewerkers. En ik wil dan een hogere betrouwbaarheid. Nou, dan kan ik zo'n MFA-token, bijvoorbeeld een Search Security, uh, gaan gebruiken. Waarmee ik dus ook een hogere betrouwbaarheid-identiteit krijg. Dat, dat denk je het een beetje op die manier moet zien van hoe werkt het naast elkaar en niet echt in elkaar. Nou, volgens mij is de tijd om. Dus uh, jullie kunnen allemaal weer naar de hoofdpagina. Uh, en vandaaruit kan je weer naar de plenaire sessie, daar komt de quiz. Uh, nou, altijd heel erg leuk. Ik ben benieuwd of jullie goed opgelet hebben vandaag en de afgelopen jaren. Uh, en uh, we gaan alle input uh, verzamelen en bespreken met het team. En uh, ja, hopelijk kunnen we jullie er heel veel van terug laten zien. Bedankt.